Maandenlang maak je geen video's. En als je dan eens een video maakt, dan is het nog eens in het Nederlands ook. Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. En dat zal dan wel zijn dat je wilt meedoen aan de weet-what-tag video. <middels> Uiteraard ga ik niet echt meedoen aan de wedstrijd die ik zelf organiseer. Allee, stel je voor. Hé hey, Anton, die wedstrijd die je organiseert, wie heeft die eigenlijk gewonnen? Oh, weet je wat? Ah, ik zelf. Maar dat had niemand ook niet mijzelf tegen om gewoon de acht weten wat vragen te beantwoorden. Zo, so, here we go. Vraag 1. Hoe ziet jouw ideale vrouwenlichaam eruit? Oh, ah, Ik zal eerst zeggen. Uiteraard dat van mijn vriendin. Wat dacht je nu zelf? En uh, dit is uiteraard live. Ik zie dat ik dit achteraf heb ingesproken ofzo. Mopjes. Vraag 2. Hoe ziet jouw ideale mannenlichaam eruit? Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen lichaam kijk, dan weet ik dat ik best wel graag meer een sixpack zou willen hebben. Een beetje afgetrainder, Gewoon dat, dat mensen als ze mij me aanraken meer denken: stevig en minder uh, zacht. Maar als ik dan eerlijk ben en denk van: tot oh, welk mannenlichaam voel ik mezelf een beetje wel aangetrokken, dan kan ik er niet omheen dat het eerder zo: oh, het lichaam à la Ben Wishaw is. En dat is helemaal niet die sixpack en dat afgetrainde lichaam. En ja, dat is. Interessant. Dat, dat, dat, ik vind dat dan eigenlijk aantrekkelijk, maar ik zou zelf dan precies toch liever dat sterke mens zijn. Vraag 3. Wat zou je aan je eigen lichaam willen veranderen? Minder haar, sowieso. Echt, ik heb, ik heb hier haar, ik heb, ik heb daar haar, ik heb, ik heb overal haar. En, en dat krult en dat doet niks. En ik verlies het overal. En weet je, ik kan ermee leven, echt. Maar als het dan minder kon zijn. Vraag 4. Hoeveel ben jij bezig met hoe je eruit ziet voor je naar buiten gaat? Weinig en veel tegelijkertijd denk ik, want ik spendeer er niet veel tijd aan, maar ik doe wel mijn uiterste best om zo efficiënt mogelijk, zoveel mogelijk te doen op die weinig tijd. Een mooi voorbeeld is dat ik heb ontdekt dat ik mijn haar leuker vind als ik het niet met shampoo heb gewassen. Dus ik gebruik nu heel vaak geen shampoos ochtends. En dan win ik een heel klein beetje tijd dat ik dan in iets anders kan steken. En dus ja, op die manier ben ik er eigenlijk vrij veel mee bezig, in mijn hoofd, maar praktisch gezien spendeer ik er niet zoveel tijd aan. Vraag 5. Doet de media iets fout op het vlak van het schoonheidsideaal? Ik ga zo stout zijn om te zeggen dat de media niet per se iets fout doet, maar wel iets niet doet. Ik heb het zelf een beetje meegemaakt toen ik aan het casten was voor mijn film. Uh, de mensen die willen meedoen in je film, of die je gemakkelijk vindt om mee te doen in, in media, in alles wat je maakt, uh, dat zijn vaak mensen die inderdaad wel passen binnen dat schoonheidsideaal. Dat is ook helemaal niet zo vreemd. Want we zijn maatschappelijk vrij hard gehardwired om, om inderdaad op die manier, als, allez, als je zoiets wilt doen in de media, dan moet je er op een bepaalde manier uitzien. Dat lichaamsbeeld ligt, ligt zo wat vast. En dan stap 2 is dat, dat, dat de media daar niet per se iets fout mee doet, ook wel waarschijnlijk en heel veel, maar dat ze vooral niet de extra moeite doen om dat te, te beseffen, dat dat, dat, dat dat een beetje een cirkel is, dat zij creëren dat ook. Dus, Eigenlijk zou de media er moeten uitstappen en zeggen, ja, we gaan extra moeite doen om meer uh, diverse lichaamsbeelden te zoeken en in onze media te steken. Bewust, doelbewust. En op die manier, op den duur, gaat dat vanzelf gebeuren. Want ja, gewoon, dan, dan creëer je ook niet dat foute schoonheidsideaal. Vraag 6. Wat kan de media beter of anders doen op vlak van schoonheidsidealen? Ik denk dat ik die vraag eigenlijk bij de vorige vraag net heb beantwoord. Dus we gaan gewoon doorgaan. Iedereen mee? Ja? Oké, okay. vraag 7. Welk compliment over het lichaam geef je het liefst? Niet echt. Uh, ik, ik, de, ik denk dat ik het een beetje oncomfortabel vind om mensen aan te spreken op hun uiterlijk. En dan zou ik misschien eerder een compliment geven over iets dat ze hebben gedaan. Of iets dat ze goed hebben gedaan. Of iets dat, dat ik cool vond dat ze hebben gedaan. Zoiets. Ja, en tenslotte vraag 8. Welk compliment over het lichaam? Het dat is misschien vreemd naar de vorige vraag, maar ik denk mijn haar, wat daar ook weer vreemd is, want mijn haar is ook een ding dat ik dan zou willen veranderen ofzo. Um, maar ik denk dat dat daarom ook juist is. Ik vind het cool als mensen mijn haar leuk vinden, want ik vind mijn eigen haren niet zo tof. Dus dan, dan staat dat zo wat in contrast met elkaar. En ik denk dat dat ook heel veel vertelt over hoe dat je naar je eigen lichaam kijkt, hoe je naar andere mensen hun lichaam en uiterlijk kijkt. En ja, dat dat toch allemaal niet zo gemakkelijk is uiteindelijk. Voilà, dat waren de acht Weet vragen? Als je trouwens zelf wilt meedoen aan die wedstrijd en dure camera's wilt winnen en radio-uitzendingen wilt winnen, uh, dan moet je in naar www.wwwat.be. Die heb ik gemaakt. Ik ga dus ook nog drie mensen taggen, uh, Waarvan de allereerste Zakka is. Want Zakka heeft ons keihard geholpen met het promofilmpje van de wedstrijd. Als tweede tag ik Standers. Want Standers is, als we allemaal even heel eerlijk zijn, de echte toekomst van het vloggen in België. En als laatste tag ik meneer De Meij, mijn collega, mijn vriend, die dringend wat meer video's moet maken en die echo-knop nog wat mag misbruiken. Dat was het, voilà. Succes met jullie video's jongens en tot uh, de hè. You.